Het werkt niet dat het is dus gezag, wordt. De gisten met naar politieke ja, lekker ga je in de war, je bak. De gisten met naar politieke ja, lekker mannen van de huidige taal. Wat is dan het antwoord, soort gevraagd? Ik zal geen joof nee zeggen. In Sintersgeleen moet gereguleerde teelt worden toegestaan. Dat vind ik eigenlijk niet. Ik vind dat je daarmee veel te veel kans geeft voor allerlei mistoestanden. Die zijn er nu al. Als je bij het station komt en je moet daar toch mensen, senioren van de trein halen, dan heb je gewoon een probleem. Bij weer en dergelijke kun je niet parkeren. Er is gewoon overlast. Dus als je dit doet, heb je nog meer overlast, meer onveiligheid, meer onvrede. Niet doen. parkeren in de centra moet gratis worden. Al kost het de gemeente geld. Daar ben ik mee eens. Ik vind de auto is sowieso een melkkoe En ik vind je moet de bereikbaarheid ook voor de middenstand en voor het centrum, voor culturele dingen. ...moet je zorgen dat mensen goed kunnen parkeren en gratis. Het moet geen melkkoe zijn. Je moet het aantrekkelijk maken. En je ziet het bij winkelcentra en bij andere uh, uh, uh, manifestaties en in de regio: zie je gewoon dat mensen daar naartoe gaan omdat ze goed, makkelijk en gratis kunnen parkeren. Dus wij zijn voor. Oeh, is goed opgevallen. De gemeente mag bezuinigen op kunst en cultuur. Dat is ook een moeilijke. In principe staan we natuurlijk achter kunst en cultuur. Wij vinden dat heel belangrijk. Maar als je kijkt naar het huisartboekje van de gemeente, dan zijn er wel andere dingen te doen. Dus hier en daar zal er toch iets geknepen moeten worden om je begroting op orde te krijgen. En dat zal dan hier en daar pijn doen. Maar dat kan niet anders.